Geef me vriend. Ik hoop dat je weer volledig bent hersteld, want ik heb een belangrijke opdracht voor je om je ex-collega te liquideren. Ik heb nog Nooit zo'n zielig hoopje bij elkaar gezien. Gewoon dat Tim je heeft verlaten. Waar is hij? Antwoord! Zou je hem ook op pakken? Mijn kind